Dit is Earth Matters TV. Mijn naam is Ayan Bos en dit is de week van de orgaandonatie. Eerder deze week hadden we daarover al te gast in de studio Ger Lodewijk. Hij is schrijver van het boek Wat je over orgaandonatie zou moeten weten. En vandaag bij mij aan tafel zitten Tinne Kroonen. Zij is moeder van een donordochter uit bergenhout Hoorn en Esmee Veenstra, helemaal uit Maastricht. Zij is, was min of meer al hersendood verklaard en kwam weer bij. Uh, fantastisch dat jullie hier uh, zijn. Dankjewel voor de komst naar de studio. Uh, Tinne, om met jou te beginnen. Jij bent moeder van een donordochter. Ja. Wat heb jij met haar meegemaakt? Nou, wat ik meegemaakt heb is, uh, Sophie die kreeg een ongeluk op uh, 26 februari 2011 met de scooter. Vloog mm -hmm. ze tegen een uh, stilstaande bus op mm -hmm. uh, die geparkeerd stond om, uh, om een uur of half tien s'avonds. En toen is ze naar het ziekenhuis uh, toegebracht. En dat bleek dat ze daar uh, uh, de strot verbrijzeld had. Wij werden om half elf <coughs> uh, ingelicht door de politie. We moesten mee naar het Sint-Jan Gasthuis in Horen. Dat is een klein ziekenhuis. En toen we daar aankwamen hoorden we ook dat uh, Sophie uh, uh, hersenletsel uh, waarschijnlijk iets aan de hersen had. Ze lag heel kritiek en ze hadden ook twee scans gemaakt. Uh, we hebben wel een hele tijd moeten wachten voordat we beide konden en toen er ook beide kwamen, toen uh, begon ze ook zelfstandig eigenlijk uh, weer te reageren nadat ze de tube hadden ingebracht. Ze werd toen... Uh, een tube ingebracht? Dus ja. Dus iets voor, de, voor of, uh, Ja, ze had er strot verbrijzeld ja. en ze hadden geprobeerd op de weg om die in te krijgen. Maar dat lukte nu niet, dus vandaar dat ze even eigenlijk naar een kleine ziekenhuis werd overgebracht om die eigenlijk uh, in de uh, strot... Uh, de keel te duwen. Ja. dat ze dan weer uh, lucht zou krijgen, want ze had ook een, uh, een hartstilstand van, uh, of gereanimeerd, van uh, 40 minuten. En uh, toen wij dus in hoorn waren, moesten wij uh, wachten welk ziekenhuis ze opgenomen moest worden. Dat werd Alkmaar. Nou, daar hebben, ze, hebben we heel lang gewacht, dan uh, gingen ze erna kijken, ze kregen een drain in haar hoofd. En uh, s morgens om uur of vier werd ze uh, op de IC uh, gelegd op een alleenstaand kamertje en konden we erbij. Wij kregen zelf daar een kamer toegewezen. wij mochten niet naar huis en uh, wij moesten gewoon bij Sophie blijven en dat wilden we natuurlijk ook heel graag. En s'morgens om een uur of acht ging ik weer naar de toe mm -hmm. En toen hoorde ik van de zuster dat ze zelfstandig begon te ademen. Mm. Nou, dat was natuurlijk een heel uh, positief teken. Ja, maar... Hadden jullie to toen al uh, indicaties gehad over levensverwachting voor haar? Nou, ze lag heel kritiek. Ze had mm -hmm. hersenletsel en ze gingen eigenlijk alleen maar testjes doen van, met medicijnen en met elk el el kwartier de bloed afnemen uh, en... Maar voor de rest werd ons niet zoveel verteld van hmm. uh, wat de levensverwachting was. Want ik denk ook dat ze het zelf uh, niet inzagen van uh, haalt ze het of haalt ze het niet. Nee, dat, ze uh, blijf je echt tussen hoop en vlees, ja, moeder naar ja, ja. ja, nou ja, dat bleef bij ons natuurlijk de hoop houden. Ja. En uh, nou ja, ze begonnen zelfstandig te ademen, dat hadden ze weggedrukt. Want uh, dat was slecht voor de hersenen, vertelden ze ons. En om een uur of tien s'morgens uh, ging mijn man even naar huis om mijn spullen te halen. <kijkt> Want we waren eigenlijk zo van huis uh, weggetrokken. En ik bleef achter met mijn dochter en daar een vriendin van. En uh, toen kwam er een, uh, een uh, vrouwelijke arts aan. En een uh, vrijwilligster en een uh, zuster. En die zeiden dat ze een ernstig gesprek met ons wilden. Nou ja, ik zeg... Dan moet hij even laten terugkomen, mijn man is net weg, nee dat was niet nodig. Nou ja, dus ik denk, nou ja, dan is het niet zo ernstig. Mm -hmm. Als mijn man er niet bij hoeft te nee. wezen. Dus Sees. ik denk, nou ja, dan, als ik het alleen aan kan, dan kan ik dat aan. Ja. Dus, uh, nou, we hadden een familiekamer daar. En, uh, nou ja, ik heb mijn dochter en haar vriendin, die zaten daar. En toen werd ons verteld, uh, ja, als Sofie het nou niet zou redden. En uh, heeft hij al uh, nagedacht of uh, is Sophie... Uh, heeft die een donaukodiciel, weet u dat? Heeft u daar wel eens over gesproken? Donaukodiciel, dacht ik, ik denk, ze ligt hier nog te vechten voor haar leven, ze is nog ineens, ze ligt hier nog ineens, hoe lang ligt ze hier eigenlijk, net vanaf één uur vannacht, mm -hmm. is ze binnengebracht dan. En. Uh, en of we daarover na wilden denken en er werd meteen gezegd van, uh, nou als, u, als uw dochter nou eens andersom, als, het, als die nou eens hier lag te wachten. Uh, als donor zelf zeg maar, dat je iets nodig hebt, uh, als ontvanger. En uh, ja zo werd er al meer op ingespeeld. Er werd ook gevraagd of ze uh, een tatoeage had. Ik zeg een tatoeage, ja, heb ze het laatste half jaar een tatoeage laten zetten? Nou, niet dat wij wisten. En uh, over de, over de na wilden denken en hun gingen kijken of, of Sophie op de lijst stond van, uh, bij NTS. Uh, Wat is NTS? Na, Nederlandse transplantatiestichting, daar okay. hebben ze een lijst van mensen die wel of niet geregistreerd staan als donor. Mm -hmm. Nou, en, uh, ongeveer een uur later kwamen ze terug en toen vertelden ze ons dat uh, Sophie niet uh, geregistreerd stond. Nee, dat wist ik ook wel. Mm -hmm. En toen uh, vroegen ze weer uh, bepaalde vragen. Er werd heel veel druk achtergezet eigenlijk. Van, uh, heeft hij al over nagedacht? Uh, of hij Sophie wil doneren als het niet goed gaat? En uh, nou, dat, uh, er gingen wel bepaalde dingen door mijn hoofd, wat ik uh, meegemaakt had. Met uh, Donor, een vriend van mijn moeder, die ze al donor hadden gegeven. En uh, die ik als uh, klein kind eigenlijk uh, niet in de kist mocht zien liggen, want uh, die lag met. Uh, waarschijnlijk, dat vertelden de ouders dan, dat hij met uh, pijn op zijn gezicht lag in de kist en dat die ouders bang waren dat hij de uitname had gevoeld. Mm -hmm. Dus dat is er maar altijd bij gebleven, ja. gebleven eigenlijk, want dat is heel een impact en dat ging ook door mee, maar ook wij hebben ook een kind lopen, een tante zeggen, die op een orgaan de wacht. Dus het was heel dubbel eigenlijk ja. bij ons, wat moeten we doen? Wat... Ja. Nou, ik denk... Maar nou, ook heel gek dat je eigenlijk, terwijl je dochter nog ligt te, te, te vechten voor haar ja. leven, ja. dat je eigenlijk al onder druk wordt gezet uh, van, goh, wat wil je met orgaandonatie eventueel? Ja. Ja, en dan moet je je moet je eigenlijk nog voorstellen in wat voor situatie je loopt daar. Hè? Want je bent jezelf niet. Je bent eigenlijk aan het overleven. Nou, als ze dat gaan vragen allemaal. Ja. Je bent eigenlijk bezig met je kind en wat jou overkomen is. En nou, niks gaat er eigenlijk echt bij je in. Mm -hmm. En... Uh, nou, dat bleven ze eigenlijk... De hele tijd, elk uur kwamen ze weer terug om ons te vragen. En... Uh, dat uh, Sophie die begon ook uh, te reageren met haar hart op iemand die binnenkwam, die niet gewenst was. Hmm. Dus die uh, stuurde ik uit haar uh, kamertje vandaan. En toen ging het hart weer naar beneden. Van 132 ging hij weer naar beneden. Dus ik denk: ja, nou, het gaat heel goed met haar. Ze, ze, ze reageert ook met haar hart. Ja. Maar ja, wat, wat weet jij als leek zijnde? Ja. Ja, ik vertelde dat ook tegen de verpleging, maar dat werd ook niet op reage, gereageerd of wat ook. Ondertussen gingen ze ook testjes doen met Sophie, dat zag ik. Als wij toevallig binnenkwamen, zag ik dat ze er aan het koelen waren. Ik zag er, het uh, gezicht was allemaal blauw, de lippen waren helemaal aan het klapperen. Ze dus zei, ja, we zijn er aan het koelen, dat, zijn, dat is voor de hersens. Uh, 32 graden werd, uh, werd ze naar beneden gebracht en alles. Nou, ik vond het eigenlijk wel heel naar om te zien en uh, toen, uh, nou ja, die middag uh, nadat ze ook zelfstandig begon te ademen, en, uh, nou ja, ik dacht, dit, uh, dit gaat wel de goede kant op. Ja. Uh, ik, ik, uh, nou, toen s'avonds bleven ze nog steeds komen van, uh, van die vrijwilligers van NTS om te vragen of we al nagedacht hadden over donor. En toen zei ik ook van, uh, nou ja, je staat zo onder druk dan en daar wil je eigenlijk vanaf. Ja. En toen zei ik, uh, nou ja, als we er zouden geven, als zij uh, komt te overlijden, dan, uh, ja, dan uh, willen we er geven als, we, als ze overleden is, wat kan je dan nog doneren? Ja. Nou, toen was het uh, de nier en, en de lever. Mhm. Mm nou, de ging gingen niet in bij ons, want uh, mijn oudste dochter die werkte in het café. Dus uh, wij dachten dat nou, dat gaat naar alcoholisten die ze eigen kapot hebben gedronken en uh, uh, nu opeens een nieuwe leven krijgen van zo'n meisje van 18. Ja. Nou, ik denk dat... Uh, nou, toen zei NTS ook, nou, hoe komt u daar nou bij dat u dat denkt? Nou, voor de rest zeggen ze je ook helemaal niets mm -hmm. eigenlijk wat je te wachten staat of wat ook. Of waar eigenlijk de, de organen naartoe gaan, of waarvoor ze gebruikt worden, of ja. je krijgt eigenlijk totaal geen informatie. Nou, de volgende morgen om een uur of tien, dat was dus, uh, was uh, van zondag op maandag, was Sofie de nacht nou goed doorgekomen, want ze hadden gezegd tegen ons van, uh, als Sofie uh, de nacht niet doorkomt en een hartstilstand krijgt, uh, als als Sofie de, de nacht doorkomt en hartstil, geen dan krijgt dan gaan we er alles om doen, om doen om er weer bij bewustzijn te brengen en dat soort dingen allemaal. Nou en de volgende morgen om een uur of tien komt er weer een arts en die zegt tegen ons uh, Sofie is hersendood. Terwijl ze van de nacht was doorgekomen, ik heb geen uh, verschil gezien tussen... Uh, de eerste dag eigenlijk, ja, dat het gezicht wat opgezwollen was. Dat, uh, dat, dat werd wel dikker, dat zag ik wel. Maar ja, dat is logisch, met een zwelling in je hoofd. Ja. En uh, Sophie, die... Uh, nee, ik, ik, ik, ik kon het niet geloven dat ze hersendood was. Ze lag daar gewoon. Ze, de, de, een zakje met urine was ernaast. Ze, ze waren nog medicijnen aan het testen bij haar. Ze was warm. De hart klopte nog. Alles. Oké. Okay. En... Uh, nou, toen ik dat hoorde, toen, uh, was eigenlijk, ja, toen moest ik naar beneden een sigaret roken en dan loop ik recht tegenaan. De bus van de eurotransplant. die stond dus al te wachten op mijn dochter. Ja. Terwijl wij het net gehoord hadden. Ja. Maar ja, je bent zo in een, in een bepaalde roes, dat je van voor niet meer weet dat je van achter leeft. En uh, toen s'avonds uh, zijn de stekkers eruit getrokken bij Sophie om tien uur. En om dertien over tien uh, was ze dus overleden. Maar ja, wij mochten dus helemaal, dat werd ons totaal ook niet verteld, dat wij helemaal niet bij Sophie mochten wezen. Zowat om haar vast te houden mochten we wel wezen in het kamertje, maar dan aan het voeteind van het bed. Ze waren zo bezig, een arts en een broeder, om dat allemaal los te koppelen en om andere dingen klaar te leggen. Want ze moest daarna natuurlijk voor die... Nieren, die wij gegeven hadden dus, eh, moesten naar de OK toe. Omdat dat ja. zo spoedig mogelijk eruit te halen bleek dus achteraf. Dat ja. werd ons ook niet verteld. En eh, Sophie die uh, werd twee minuten na de overlijden. Dat zagen we, dat het echt, dat het, echt het leven eruit ging. Mm -hmm. Zijn ze razend over de gang gegaan. En dan hebben ze haar... Uh... En hoe ging dat, het leven daaruit? Okay, wilt u daar iets, van vertellen? Wil je daar iets van vertellen? Nou ja, ze lag daar en, en, en, en ik, ik, ik, ik heb die arts weggeduwd. Ik heb haar vastgehouden en ik heb met haar gebeden. En dat ze mocht gaan. Ja, en toen zag je er gewoon van boven, van het gezicht af, zag je zo dat leven eruit lopen. Zo. Ze werd ineens... Een... Het leek net of een, een blies over haar heen ging. In één stuk grauw was ze. Je zag meteen, ja. Je zag haar ziel eigenlijk vertrekken. Ja. Dus, maar dat heeft u, heb je echt af moeten dwingen om dat gewoon te doen, zeg maar. Om, ja. bij, om bij haar te zijn. Ja, ja. ja. Nou, dus, wij dat is maar dat dat moment in ieder geval nog is geweest. Maar wel heel heftig natuurlijk. Ja, je, je moet dat... Mijn man die was helemaal verstijfd eigenlijk. Die, die wist niet wat er hem overkwam. Ja. En die, wij dachten gewoon dat we er vast mochten houden en gewoon... Uh, uh, ja, we mochten knuffelen en met hem mochten bidden. Maar dat, daar was helemaal geen ruimte voor. Totaal oh, niet. En twee Geen minuten... informatie vooraf ook daar. Nee, nee, helemaal niets. Helemaal niets. Nee. En uh, twee minuten daarna is ze meteen naar de OK gereden. En om half twee s'nachts is ze teruggekomen en mochten wij eigenlijk afscheid van haar nemen. En ik dacht ook gewoon dat we ook afscheid van haar mochten nemen, maar ze lag daar weer op datzelfde kamertje. En ze waren daar aan het soppen en aan het doen en, uh, of wij de familiekamer leeg wilden maken. En dat wij, uh, werd er eigenlijk onvriendelijk verzocht om, uh, dat wij ons spullen gingen pakken en naar huis, uh, naar huis gingen. Dus helemaal geen moment meer met haar kunnen hebben eigenlijk? Nee, helemaal absurd. geen moment. Absurd. Nee, we echt... hebben een half uur gehad met haar. En uh, toen vonden ze het wel wel een zo lang genoeg dat we daar waren geweest. En we moesten naar huis. Na een, uh, Het klinkt echt als een verhaal uit de Bananenrepubliek. Ja. Ongelooflijk. Ja. En toen, uh, na zes weken zouden ze bij ons thuis komen om te vertellen of de transplantatie gelukt was en waar het naartoe gaat. Want het kan natuurlijk over heel Europa, ja. waar we samen zijn met, uh, met organen. En toen uh, werd ik gebeld na zes weken en ze wilden niet bij ons thuis komen. Nou, toen werd ik heel erg boos. Ik had al een nagevoel, alma, Maar toen werd ik eigenlijk heel erg boos, want ik denk ja... Ze wilden niet bij, bij je thuis komen? Nee, niet te vertellen, niet thuis uh, om gewoon in onze huiselijke sfeer te vertellen van waar... of het gelukt was en waar en wie en... en dat hebben ze van tevoren wel gezegd? Ja. Van, nou, dan komen we bij u thuis. Ja. En, uh, ja. Maar toen was het man suprem daar en toen gaan ja. ze niet thuis. Ja, ze hadden er buiten binnen en... Uh, en toen? Zo voelde is, is, het voor uh, mij. Een briefje gekregen of mocht je naar de ziekenhuis? Nee, toen ben ik er echt op gaan staan. Ik zeg, ik wil dat jullie hier komen. Ik zei, jullie moeten weten waar Sofie geleefd heeft en wat wij gegeven ja. hebben. Dus ik sta erop dat jullie komen. Nou, toen kwam er iemand van uh, diezelfde vrijwilligers, die kwam toen bij ons thuis. En die vertelde dat uh, één hier van Sophie bij een man van 70 was terechtgekomen. En één hier uh, bij een man van 40 en dat het in Nederland was gebleven. Ik had nog aangekaart van, uh, als die mensen contact met ons willen, staan we daarvoor open. Mm -hmm. Ik heb nooit meer iets gehoord van NTS, van uh, de Nederlandse Transplantatiestichting hierover. Oh. En na een half jaar, of eigenlijk, wist ik dat er iets niet klopte. Je moest zo'n goed gevoel ervan overhouden, hè, wat zie je vertellen. Nou geloof mij, dat was het bij ons echt niet. Is dus eigenlijk echt geen informatie. Nee. Eigenlijk op het, uh, nee. Op de ze meest hebben ons totaal momenten, niet volgelicht. Nee. En op de meest vervelende en precaire momenten... word je met dingen geconfronteerd... die uh, eigenlijk heel onprettig zijn. Ja. En uh, nee, je krijgt echt, als ik dat zo beluister... krijg je echt uh, het gevoel... Alsof, ze, alsof dat gewoon... ja, bijna in scène is gezet. En of ze er gewoon op zin spelen. En dat is ook ja. heel gek dat je gewoon eigenlijk... En de, de, het ziet van dat er geen verandering is in hoe ze binnen is gekomen. En dat je gewoon een hartslag ziet en dat ze warm is. En, allemaal, en dat ze nog bezig zijn met medicijnen en dan ja. vervolgens al hersendood is verklaard. Ja. Ja. Op ze, waarvan? Op, op, op waarop? En dat zo'n wagen dan al klaar staat. Dat is echt uh, ja. een heel fout beeld. Ja. Heel fout beeld. Ja. Ja. en um, uh, Esmee, je hebt zelf iets meegemaakt hè, met uh, betrekking tot deze... Uh, op een kast, eigenlijk, zoals we ja. nu horen. Wil je daar iets over vertellen wat jou is overkomen? Ja, in, um, in 2005, op 4 februari, toen dacht men dat ik hersendood was. Had je een ongeluk gehad? Ik of? had een, uh, een heftig ongeval gehad en um, ik werd naar het ziekenhuis gebracht met multiple trauma. Uh, ik had mijn sleutelbeen gebroken, mijn arm, mijn bekken, mijn heupen. Heilig uh, been, schaambeen en mijn bovenbenen, knieën. Dus ik lag volledig in de puin. Ja. En het meest uh, ja, gevaarlijk was eigenlijk een massale longbloeding. En uh, door die massale longbloeding uh, ontstond er een hypovolemische shock. Hè, dat er uh, bloeddrukdaling kwam, zowel voor de operatie als daarna. En ze hebben me heel veel bloed moeten toedienen. En, ...door die lage bloeddruk ontstaat er dan heel veel zuurstoftekort in je lichaam en waaronder ook in je hersenen. Mm -hmm. Dus aan de hand van um, die operatie uh, werd eigenlijk gedacht dat er zo'n hersenschade was. Was je gelijk buiten bewustzijn vanaf dat moment? Ja, ik, voor mij is dat helemaal weg, dus okay. ik kan me er allemaal niks meer van herinneren. Ja. En, uh, nou goed, eigenlijk zijn ze al meteen na die operatie gaan testen... Um, of, ik, uh, of er uh, nog hersenstamreacties waren. Dus middels een uh, Glasgow uh, Coma Scale gaan ze dus pijnprikkels toedienen. En uh, ja, kijken hoe het, hoe het ervoor staat. En ja. eigenlijk had ik de laatst, laagste score. Huh, 15 is het hoogste en 3 is dan uh, totaal geen reactie. Okay. En ze doen dan uh, bepaalde testen. Uh, met een badje over je hoornvlies gaan kijken of er een reactie is ijswater in je oren um, ja dat soort reacties mm -hmm. en met licht in je in je ogen schijnen oh ja. en eigenlijk kwam daar was ja scoorde ik overal afwijkend op met licht bij de stijve um, uh, ogen ja dus ja, van, vanaf dat punt eigenlijk al uh, halverwege een paar uur dat ik in het ziekenhuis uh, was, hadden ze al het idee dat, er, uh, ja, dat ik dus uh, onherstelbare hersenschade had uh, opgedaan. En mijn familie is natuurlijk uh, op de hoogte gebracht en die moesten helemaal uit Limburg komen, want ik woonde in Den Haag. Okay. En, um, ja, uiteindelijk is, is tegen mijn vader en tegen mijn zusje, mijn familie, gezegd uh, dat, er, ja, dat ik hersendood was. En er is een stukje uit mijn medisch dossier wat ik misschien uh, kan voorlezen. als je ja, dat ok gaat vindt. Ja, dat is kort eigenlijk het gesprek wat er met mijn vader en mijn zusje werd um, ja, gehouden nadat zij uh, dat gesprek hadden. Ja, ga je gaan. Gesprek met vader en familie gehad... En alles vanaf het begin doorgenomen en uitgelegd dat er sprake is van onomkeerbare hersenschade en ernstige longschade, die dus niet meer met het leven verenigbaar is. Tevens aangegeven dat ze in het bezit is van een donorkodiciel. Haar vader geeft aan de wens van zijn dochter te respecteren en gaat akkoord met orgaan- en weefseldonatie. Er is uitgelegd dat er sprake is van een niet-natuurlijke dood, en dat door uh, gespecialiseerde arts uh, de officier van justitie zal worden ingelicht. En vader geeft aan dat hij afscheid zal nemen en dan het overlijden zal afwachten. Dus mijn vader die is na dat gesprek, uh, hij reageerde daar... Hij ging natuurlijk best wel snel akkoord omdat hij met mijn moeder ook al had meegemaakt dat mijn moeder hersendood was naar een hersenbloeding. Okay. Dus hij had zoiets van ja, ik weet hoe het is en hij zei ook tegen mijn zusje die toen 14 was, het is afgelopen, ze is er niet meer, als de apparatuur stopgezet wordt, dan, ja, dan, dan is het gewoon afgelopen. Ja. En mijn zusje is eigenlijk weggelopen uh, tijdens dat gesprek, dat zij al mijn begrafenis waren mm -hmm. aan het ja, bespreken en wat er met mijn organen zou gebeuren. Mijn vader heeft ook de familie gebeld en al gezegd dat ik uh, overleden was. Okay. Ja, mijn zusje die is toen uh, naar, mijn, ja, naar mijn bed gegaan en zij is toen met mij gaan praten. En heeft ook uh, gezegd van, ja, je zou me niet in de steek laten. En ze ging uiteindelijk uh, aan mij uitleggen dat ze de apparatuur stop zouden zetten. En, ze, en op een gegeven moment had ze het gevoel dat ik in haar hand kneep. En zij is boven mij uh, gaan staan en ze had het idee dat ik al langer aankeek... He, met hele angstige ogen en dat vond ze ook heel eng. En uh, ja, na dat uitleggen hoe eng dat wel niet was met die beademing had ze, zag ze ineens een traan ook in mijn oog. Ja, en dat was heel vreemd. Uh, dus uiteindelijk heeft zij tegen de verpleging dat ook wel gezegd en zij is met mijn vader naar buiten gegaan. En een tante van mij die heeft ook aangegeven dat ze dacht ik had het gevoel dat je er nog was. Je was al artsen het over de dood hadden. Dan leek het net of je wilde zeggen van, hé, hey, maar ik ben er nog. Ja. En goed, dus ze hebben heel veel testen gedaan. En, en die, die testen weken, ja, wezen steeds uit dat er een hersenstamuitval was. En dat ja. er geen reactie was. En ja, ik denk zelf misschien ook dat mijn zusje een hartverlening <tie> maakte. Ik weet niet wat er is gebeurd. Want mijn, ja, een vriendin van mij die zei dat ik daarna ook nog heb gezegd dat ik mijn moeder had gezien. Dat Goed. zij tegen mij had gezegd uh, ja, dat het mijn tijd niet is, maar voor mij is die hele periode op die IC en daarvoor, dat, dat is weg. Dat is natuurlijk jammer. Ik heb er niks van herinneren. Nee. nee. Oké. Okay, ja. nice. en zij mijn hebben, uh, ja. wit licht gezien, dat soort dingen. Nee, dat is, uh, ja, en, uh, dat is uh, jammer, dat was nog mooier uh, geweest, maar ik heb die herinneringen nee. daar niet aan. Nee. Nou goed, dus mijn vader en mijn zusje die zijn naar buiten gegaan om een sigaretje te roken. En op een gegeven moment dat ze weer terugkwamen, zijn de artsen, uh, die kwamen aan en die zeiden van ja, dat hebben we nog nooit gezien. Dit is een wonder, maar we zien weer reacties. Dus uiteindelijk, want die avond zou um, de laatste test, ze zijn natuurlijk al vrij vroeg begonnen met het hersendoodprotocol. Ja. Dat zijn onder andere die testen en bloedonderzoek. Ja. En de laatste test die avond zou dan de apparatuur stopgezet worden, die, die apneutest. Nou ja, goed, dat kwam gelukkig op tijd, want ik heb daarna ja, nog een week op, sowieso aan de beademing gelegen. Dus ik denk, als ze die, die test hadden gedaan die avond, dat ik waarschijnlijk ook helemaal niet... Uh, sterk genoeg was om zelfstandig te ademen, en uh, dan had het misschien sowieso zo'n schade ge geleid dat ik sowieso was overleden. Ja, ja, ja. ja dus. Um... Ja, prachtig dat je zusje dat zo heeft ja, gedaan. Dus dat het zo heeft uh, gevoeld ja, dus uh, dit mee heeft gemaakt. Ja. En, um... Hoe, hoe kijkt de familie daarop terug? Op die, uh... ja, dat, ja, zij heeft dat heel mooi uh, opgeschreven. Vandaar dat ik het natuurlijk zo, uh, ja, ja. <laughs> zo terug kan uh, halen. Ja. ja, mijn zusje ziet het ook wel uh, sterk, zodat zij mij ja, terug heeft gehaald. En uh, ja, ik ben blij dat ik uh, er nog ben. En, uh, en voor mij is het lang. Ja, lang raar geweest natuurlijk. En het moment dat ik weer op de normale afdeling lag. En mijn vader, ik zie hem nog links van mij zitten. En mijn zusje, die kwamen aan. Ja, die vertelde wat er dus was gebeurd. Ja, en ik voelde zo'n... Ja, zoveel geluk door mijn lijf. Ik lag natuurlijk helemaal in de puin. Ik heb ja. echt anderhalf jaar gerevalideerd. Zo. En pijn neem ik aan? Heel veel pijn. Ja. En uh, op, ja, opnieuw moeten leren lopen. En dat soort uh, maar je voelde ja, heel veel geluk? Ik, ja, toen zij mij dat vertelde. Ik voelde ja, het geluk dat ik dit had overleefd en dat ik een, ja, een nieuwe kans had gekregen. En ik voelde me een, ja, een overwinnaar. Dat, ja. ik, uh, dat ik dit alles had uh, ja, doorleefd. Ik dacht ja. van wauw. Fantastisch dat, dat in inderdaad ja. is gebeurd. En dat het kan. Ja. Ja, en in jouw verhaal ten opzichte van die van Tinne. Mm. En dat denk ik van in jouw verhaal is het, vind ik het veel legitiemer hoe de medici hebben gehandeld hè? want op het moment dat je gewoon al die test doet zeg maar en iemand hè, die ligt gewoon volledig in pijn mm. en die heeft gewoon nul scoren ja uh, en dan is het, vind ik het zelf als leek zeg maar niet zo vreemd en dat ze dat dan inzetten dat ze dan de familie op deze manier inlichten en terwijl dat in het verhaal van uh, van jouw dochter Tinne natuurlijk natuurlijk heel ander verhaal is hoe ja. kijk jij specifiek op dat terug of de familie ja ik uh, want ik, ik bedenk me nu dat ik eigenlijk iets belangrijks ben vergeten, okay. want ze zijn het ik wel het protocol uh, doorlopen maar ze hebben dat niet juist doorlopen want uiteindelijk uh, stond een EEG op de planning ja. en ze hebben in de middag rond een uur of twee hebben ze ze hebben natuurlijk mijn hele lichaam uh, ct's gemaakt ja. en uit de eerste ct-scan wees eigenlijk al uit dat er geen hersenschade was mm -hmm. dus uiteindelijk uh, doordat al die die testen uitwezen dat er um, dat mijn hersenstam was uitgevallen en dat er geen reactie kwam hebben ze rond een uur of vier die dag hebben ze weer een ct-scan aangemaakt en, en dat wees eigenlijk ook uit dat primair en secundair gewoon geen uh, schade was dus er waren geen bloedingen en geen oedeem was te zien dus eigenlijk naar uh, ja op basis van die ct wat ook nog een, een onderdeel is van het protocol hebben ze alsnog gewoon aangehouden dat ja, dat, ze het voelde, ja, dat, dat ik hersendood was. Dus ondanks uh, uh, ja. het feit dat er een aantal dingen waren die eigenlijk ja, niet binnen het protocol vallen, nee. hebben ze dat toch doorgeduwd? Hebben dat een ze een ja. het gevoel, uh, of dat is eigenlijk de, de, de feiten die uh, ook in jouw geval uh, uh, ja, zo zijn gebeurd. Ja, en het en, is dus natuurlijk wat ze heel erg uh, benadrukken van, hè, we volgen het protocol. Ja. En als je kijkt naar mijn situatie, dan ben ik eigenlijk in een halve dag al uh, hersendood uh, verklaard. Mm -hmm. En het protocol is al zo snel, uh, ja, hebben ze al zo snel toegepast. En ja, er wordt heel weinig ruimte natuurlijk gegeven om... om Misschien te herstellen en. en want eigenlijk die, die, uh, die, die, die, die avond zou gewoon de apparatuur al stopgezet worden. En ja, kijk, ik ben er nu nog. Uh, ja, maar uh, ja, hoe, wie weet uh, hoeveel mensen niet op tijd uh, ja, dat ze zien dat er misschien wel nog reacties zijn. En, ja. En als je ja. zusje dit niet op deze manier had gedaan en dit ja. had aangegeven, was er geen vertragende factor geweest ja. en was het eigenlijk gewoon in werking gezet. Ja. ja. En dus uh, in, in, in jouw geval dan uh, word je overdonderd en dan ga je akkoord en dan... Uh, ja, ja, ook veel te snel. Ja, veel te Binnen snel. Binnen ja. nog ineens 48 uur trekken ze de stekkers eruit. Ze geven, ja. ze geven mensen die dood tussen haakjes zijn totaal geen kans en hebben jullie, om bij bewustzijn uh, te komen. ja. En hebben jullie ergens uh, gehoor gekregen met je verhaal binnen uh, de instanties waar je dat zou verwachten? Of bij het ziekenhuis of bij een arts of bij een, een overkoepelende organisatie die hierop toeziet. Hebben jullie iets aangegeven en kun je uh, vertellen wat, wat, je, uh, uh, ja, wat je verhaal daarmee was? Nou, ik, heb, meteen... uh, ik ben... Uh, ik, uh, elke keer als ik de krant opensloeg, vooral met de donorweek of, of op televisie de reclame zag, toen werd ik zo boos. Toen dacht ik, ja, wat, jullie moesten ze weten wat jullie staat te wachten. Ja. En, en hoe ze handelen en... en... Nou, dus toen uh, stond er een stuk bij ons in de krant en daar heb ik op gereageerd. Eigenlijk om, om een stukje te posten op zaterdag kan je als, als, als lezer kan je daar een klein stukje neerzetten. Ja, en toen vloog de media eigenlijk een beetje op me, want dit verhaal hadden ze nog nooit gehoord eigenlijk. Mm -hmm. Dat uh, het zijn alleen de hoezee verhalen natuurlijk die naar buiten komen. Ja. En die zijn natuurlijk ook prachtig. Hè, ja natuurlijk, natuurlijk. Gered, maar dit ja. mag er ook wezen, deze Zeker. verhalen. Ja, die mogen wel. ook verteld worden. Ja, want dat het er, leed wat we niet horen van mensen die eigenlijk onterecht overlijden, dat is misschien nog wel veel precies, groter. Precies, ja. dat je gewoon bedrogen wordt ja. eigenlijk. Ja. Dat zie je bepaalde, in, vooral in die toestand uh, en dan je eigen dochter of je kind of je man uh, geen ruimte geven om, uh, om uh, bij bewustzijn te komen of om rustig te sterven. Ja. Dat, uh, daar kom je dan achter. En, ja. en hoe en wat? Je, je komt er eigenlijk achter dat je totaal geen informatie krijgt als donor of als nabestaande wat jou staat te wachten. Nou, je komt eigenlijk achter, je wordt eigenlijk, het beeld is dat je gewoon gebruikt wordt. Ja. Ja, dus ja. Dat, uh, en dat is heel netjes gezegd. Ja. En, dat, uh, ja. en, en jij is mee. heb je nog uh, iets aan kunnen geven bij instanties en daar enige gehoor gekregen? Nee, ik, ik uh, ben eigenlijk nog niet zo... Ja, sinds vorig jaar... Ik wilde graag een uh, boek schrijven, dus ik heb mijn medisch dossier toen opgevraagd. En ik kwam toen ook in contact met uh, Ger Lodewijk en, en toen voelde ik uh, ja, helemaal van het klopte niet. Eerst kreeg ik mijn dossier ook uh, niet, zeiden ze dat oh. het vernietigd was. Oh. Dus uh, het voelde allemaal raar ja. en uh, ik, ik heb daar verder uh, nog geen stappen in ondernomen. Maar uh, ik vind het wel belangrijk dat ook die andere kant wordt, uh, ja, dat, dat, ja, dat dat belicht wordt. Ja. En, uh, en ben je ook mensen tegengekomen met een soortgelijk verhaal inmiddels? Heb je daarna gezocht? Heb je mensen gezien? Nee, gevoel? nog niet. Natuurlijk, mensen die zelf ook uh, hersendood zijn verklaard ja. tijdens. Dat zijn er wel, hè? Ja. Zijn, uh, maar, met een stuk of tien of zo uh, bekende verhalen is, die ook wel in de media zijn geweest wereldwijd. Ja. We hebben maandag in uh, het interview met Ger ook even één iemand uh, benoemd, mm -hmm. met zijn naam zo niet meer. Maar je bent zelf niet persoonlijk iemand tegengekomen nee. met een soort gelijk verhaal. Nee. En jij Tinne, heb jij mensen gesproken met uh, ja. verhalen die in, ja. in deze richting? Ja. Kun je daar iets over vertellen? Ja, ik, uh, ik, ik ben een paar weken terug een vrouw tegengekomen die woont over de, op de grens in Duitsland. En uh, die heb. Uh, daar is. Uh, haar dochter is nog eerder zijn dood verklaard dan mijn dochter. Zonder ook uh, onderzoek nog naar te plegen. En ik las dat verhaal en uh, ik zag heel veel herkenning. Ik zag een noodkreet eigenlijk van haar. En ik heb haar toen gemaild en contact met haar opgenomen. En Annette Woet uh, heeft ook uh, uh, contact met haar opgenomen. Annette Woet is een. Uh, iemand die er ingedoken is voor mij om mij te steunen met allerlei dingen uh, op uh, gebied van orgaandonatie eigenlijk uh, mijn vechter mijn engel noem ik haar mm. die mij helpt dus uh, ja dus ik heb ook nog meer reacties zelfs mensen op straat die me aanhielden van oh, ik had van mijn man TV, ook uh, uh, ja. ja ik ja. heb mijn man ook uh, gegeven 15 jaar en ik loop hier ook al 15 jaar mee ja. uh, er werd zelfs een uh, stukje door de eerste kamer naar ons gestuurd van kijk hier even naar nou, op 13 september het Radboud ziekenhuis dat de 10% van de nabestaanden uh, uh, spijt hebben van uh, het geven van hun uh, van hun geliefde mm -hmm. door uh, met de orgaandonatie ja en, uh, ik denk dat er ook heel veel mensen hiermee zitten dat je niet mee naar buiten durf te komen. Nee, inderdaad. Dus wat dat is het hartstikke moedig, moedig dat jullie hier zitten. Wat zou je nog mee willen geven aan, uh, aan degene die hier zit en die heeft nog geen keuze gemaakt? Hè? Of met de overheid die straks voor iedereen een keuze maakt op het moment dat je niet registreert, dan ben je automatisch ja. Het moet nog door de Eerste Kamer. Maar zou je, wat zou je de kijker uh, mee willen geven in het bepalen van zijn of haar keus? Esme? Ja, dat ze zich vooral ook. Uh, ...moeten verdiepen in de theorie en hoe het eigenlijk uh, gaat, hè? dat je nog niet dood bent. En um, ja, met het nieuwe systeem, daar sta ik niet uh, achter, omdat ja, natuurlijk niet iedereen uh, zich juist kan inlezen over de informatie. En, uh, en ik vind ook dat de overheid daar een, een belangrijke rol in heeft, dat zij ja, eerlijke en juiste informatie moeten geven. Die rol zouden ze moeten hebben. Ja, dat ja. vind ik wel belangrijk. Ja. En, ja. Ja, absoluut. Ja, ja. Ja. en jij, Tinne, wat zou jij mensen aanraden die voor de keuze staan? Ik, ik raad ze aan het boek van Ger Lodewijk ja. te lezen. Inderdaad. En <laughs> uh, het zwart boek van Annette Woed. Ik heb mensen een jaar lang één vraag gesteld: Bent u orgaandonor? Sommigen zijn nee, sommigen zijn ja. Mm -hmm. Ik zei: Wat kunt u mij vertellen wat u te wachten staat als donor? Antwoord moet ik nog krijgen. Dus ga alsjeblieft op zoek naar dat antwoord, ja. naar het eerlijke antwoord, ja. wat jou staat te wachten als orgaandonor. Ja. Nou, heel erg bedankt voor jullie ja. verhaal. Dat, bedankt voor de komst naar de studio. Ongelooflijk wat jullie hebben meegemaakt. Moedig dat jullie het hebben willen delen hier voor de camera. We hebben afgelopen maandag een kleine opzomming gegeven over wat, het, wat de bewijzen zijn dat een hersendeeltverklaarde orgaandonor niet dood is. En die willen we nu nog even herhalen voor de kijker die nog voor een keuze staat. En die op dit moment wordt gebombardeerd met de informatie over de wel of geen donor worden. En dus dat is eigenlijk dat de lichaamstemperatuur die is normaal. En dus het hart klopt en die stuurt het bloed door het lichaam. De bloedsomloop die functioneert uitstekend. De lichaamscellen blijven zich vermenigvuldigen. De uh, neurale besturingen, uh, zoals in de vorm van reflexachtige bewegingen, die werken allemaal gewoon. De orgaanfuncties die zijn intact. Uh, de wisselwerking tussen alles uh, binnen het gehele organisme is intact. De patiënt die wordt gevoed en de spijsvertering en de stofwisseling functioneren ongestoord. Uh, het lichaam kan zelfs hoge koorts ontwikkelen. De patiënt krijgt medicijnen toegediend en reageert daar ook op. De uitscheidingsprocessen gaan gewoon door. De wonden genezen. Mannen kunnen zelfs erecties krijgen. Zwangere vrouwen kunnen zelfs na drie maanden een leven kind ter wereld brengen. En wanneer de operatie om de organen eruit te halen begint, stijgen de hartslag en de bloeddruk significant. In een aantal gevallen maakt de patiënt dan afwerende gebaren en komt zelfs een stukje overeind. En in verband daarmee worden spierverslappende middelen toegediend, uh, of worden patiënten op de operatietafel vastgebonden. En als je werkelijk uh, een werkelijk stoffelijk overschot uit het mortuarium haalt, en je gaat het beademen, dan gebeurt er echt niks, en gaat het hart ook niet meer kloppen. Maar de overheid die noemt deze mensen wel al wettelijk stoffelijke overschotten. En uh, misschien aardig om eraan toe te voegen. Uh, we hebben uh, veelvuldig hier in de studio ook gesprekken met uh, Martijn van Staveren. En ik herinner me wat, wat hij zei over orgaandonatie. Hij zegt van ja, als we hier in deze realiteit komen, dan wordt ons uh, oorspronkelijk bewustzijn gekoppeld aan wat hij noemt een cyberbiologisch lichaam. En op het moment dat we dan de zogenaamd doodgaan, uh, dan is het al een behoorlijke toer om daar met je bewustzijn... Uh, mee te nemen wat je in dit uh, leven hebt ge geoogst als ervaring. En wat er gebeurt op het moment dat je uh, uh, orgaandonatie, uh, of, je, of je organen doneert ofwel een orgaan krijgt, is dat je eigenlijk uh, en dat lichaam, en dus ook je oorspronkelijke bewustzijn, koppelt aan het lichaam van een ander. Dus dat, heeft, uh, en dat, dat bemakkelijkt uh, de toch al lastige situatie na de dood er absoluut niet op. Dus, nou wij hopen hiermee jullie als kijker iets mee te hebben gegeven, iets informatie te hebben gegeven die je mee zou kunnen nemen in het bepalen of je wel of niet als donor geregistreerd wilt worden. Dus heel erg bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer.